Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Kees de Beer, 31 jaar oud en ik woon in Bottendaal. In het dagelijks leven ben ik cultureel ondernemer en nachtburgemeester van Nijmegen. Ik ga de politiek in om Nijmegen nog mooier te maken. Iedereen houdt van cultuur, maar nog niet elke cultuur krijgt dezelfde kansen. De Stadspartij ontwikkelt voor ons bruisend nachtleven een nachtvisie biedt meer steun voor hip-hop via initiatieven zoals Beatwise en meer kansen voor volkscultuur en carnaval. Gelijke kansen bieden betekent ook een kindercultuurproefkaart voor Minima. Wij zijn tegen intolerantie en voor vrijheid, zodat iedereen zich hier welkom voelt. Wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Opgroeien in Nijmegen betekent wat ons betreft alle kansen krijgen, zodat jij het maximale uit jezelf kan halen. Dankzij goed onderwijs. Sport, cultuur en natuurlijk genieten. Van Veurland maken we onze eigen chillplek. Central Park, maar dan mooier. Jongeren worden nog te vaak vergeten in de politiek. Daarom is het belangrijk dat jullie een stem hebben. Of het nou gaat over wonen, werken, studeren of maatschappelijke thema's. Ik wil die stem zijn en jullie vertegenwoordigen. Ik doe mee voor Stadspartij Nijmegen. Ga stemmen. Voor jouw stad, voor mijn stad, voor onze stad. Lijst 5.